Ik maak een feestje van mijn overwinningen en dat geeft mij de moed om door te gaan op momenten dat het minder met mij gaat. Er gaat dus geen dag voorbij dat ik niet wordt geconfronteerd met mijn beperking, maar dat neemt niet weg dat ik niet kan genieten van het leven of mijn doelen niet kan nastreven. Ik hoop dat jullie ondanks de tegenslagen in het leven kunnen blijven genieten. Iedere overwinning start met de beslissing om het te proberen. Met iedere twee stappen vooruit doe je er misschien weer één achteruit, maar jij doen. Het leven is te kort en te mooi om er ondanks alles geen feestje van te maken. Of in mijn moeders termen, huppakee en ga voor. En Cor zei tegen mij, jij hebt talent. Ik ben gaan tafeldensen door Cor. En het wonde zelfs uit in een topser carrière. Ik deed drie keer mee met de paranimische sferen en wonde zelfs één keer een paranimische medaille. Deze paranimische medaille. Brons in China. Allemaal omdat ooit één man zijn dat ik talent had. Je mag er zijn. Je mag er zijn met al je mogelijkheden en met al je beperkingen. Er zijn veel dove mensen die vergeten om vanuit hun eigen kracht te leven. Die missen dan het geloof in hun eigen kunnen. Dus durf gewoon de keuze te maken... ...voor wat je wil, wat je leuk vindt. Doof en slecht worden mensen die kunnen echt alles doen. Als je maar erkenning hebt, begrip, ondersteuning en samenwerking. En begreep eens van, jongens, waar zit nou de sterkte van de mensen die slecht zijn? Aan de rechterkant. Daar zit creativiteit, het, het vermogen om conceptueel te denken, te analyseren... ...het relatie, het gevoel van mensen en, en met mensen. En, en als je die dan maar aanwendt, dan kan je heel ver komen. Uh, er zijn veel voorbeelden van mensen die zactief zijn. Zelfs uh, uh, schrijvers, Roland Daal, uh, onder andere, Agatha Christie en, en anderen. Uh, Steve Jobs en uh, Richard Brandon. Ik ben niet gehandicapt, maar ik heb een handicap. En hoe ik daarmee omga, dat bepaalt of het mij beperkt of niet. Om die onzekerheden om te zetten in een sterkte heb ik daarom besloten om mijn handicap expliciet te benoemen in sollicitatiegesprekken en motivatiebrieven. Waarom? Om te laten zien waar ik vandaan kom en waarom ik zo ambitieus ben. Om te laten inzien dat het voor mij geen beperking is, maar een opportunity. Het geeft mij de kans om mezelf te onderscheiden ten opzichte van de rest. In sales language gesproken, het is mijn unique selling point. Diversiteit is het hebben van verschillen in de organisatie. Denk aan huidskleur, afkomst, cultuur, handicap, geslag. Het hebben om verschillen. Waar inclusiviteit gaat, om het echt benutten van deze diverse talenten. En zorgen dat de juiste condities er zijn om ieders potentieel te bereiken. Hoeveel leiders zijn er eigenlijk open over hun eigen kwetsbaarheid? opa's te toe doet, opa's zijn ruimte creëren voor het voorbeeld geven. Leiders kunnen extra kracht in hun werknemers aanboeren. als ze ruimte geven voor de waarden die we drijven, en als ze menselijke waarden. Zelf ben ik helemaal gek op water, al ben ik blind. Ik hang hier niet alleen uh, in een waterski, maar tevens hang ik ook naast een boot. Hoe spannend is dat wel niet? Maar stel je nou voor dat ik op de boot gemonteerde stang zomaar losraak, dat ik met mijn hele lichaam, mijn hoofd en al onder water kom, onder de boot, met alle gevolgen van dien. Wie doet mij deze actie geblinddoek na? Hand opsteken hoeft niet, want ik zie het toch niet. Nou, hier ben ik mijn grenzen gaan opzoeken en gaan verleggen. Want meteen duidelijk maken wat je kan en waar je Grenzen liggen is gewoon belangrijk. Mijn beperking heeft mij geholpen om te komen waar ik nu ben. Onder andere hier. En ik weig ook om thuis te zitten, zielig te zijn, mijn hand op te houden. Want ik ben niet zielig. Ik heb een beperking, maar dat beperkt mij niet.